Dit is UnMatrix TV en mijn naam is Ayan Bos. In de eerste video heb ik je een introductie gegeven van wat UnMatrix is. En Dit is de tweede, uh, dus ik had zoiets van laten we beginnen bij het begin. En het begin is de start-up van de dag en uh, tijdens de start-up van de dag doe ik eigenlijk een heel aantal specifieke dingen. Die zijn heel simpel en uh, daar wil ik je stap voor stap mee uh, in meenemen. En de allereerste is uh, het moment van wakker worden. Uh, om dat moment echt helemaal voor mezelf te pakken. En, uh, ja, en daar ook uh, iets heel bewust en specifieks mee te doen. Ik heb uh, uh, deze tip van Martijn van Staveren. Dus we gaan eerst even kijken naar uh, mijn gesprek met hem en wat hij daarover te zeggen heeft. Ik heb twee keer aangehaald in, de, in vorige uitzendingen over de ochtendbekrachtiging. Uh, en die heb je in, uh, uh, in een van je lezingen gegeven. Ik heb daar even aan gerefereerd. En we kregen een vraag van Goh. Zou je daar ja. nog eens wat meer uitleg over willen geven? Over hoe je dat dan kan doen? Ja, ja dat, um, dat ging over, over de start-up, uh, start zeg maar, hè, van de dag. Ja, het allereerste ja. moment dat je wakker wordt. Ja, dat is, dat is een heel belangrijk punt voor ons allemaal. Hoor. En ik, uh, heel af en toe doe ik het zelf ook echt niet, doordat ik gewoon dan zo al lekker in mijn energie zit en dan is het eigenlijk al goed. En, en toch is het belangrijk om het wel te doen. Dus waar hebben we het toen over gehad? We hebben het gehad over de start van de dag, ja. de start uh, in jezelf. En uh, ja, wat heel belangrijk is, is dat wij gaan beseffen dat alle werkelijkheid buiten ons een afspiegeling is van ons innerlijk ik. Het is er wel, maar uiteindelijk kan het alleen zijn als jij er bent. Met andere woorden, als de grondtoon van, uh, van jezelf. Uh, niet wordt afgestemd innerlijk met de doelstelling van uh, dat je er die dag heel erg aanwezig bent, dat het heel erg doet dat je op de aarde aanwezig bent, als je dat niet uh, neerzet. Dan ben je eigenlijk een beetje. Um, dan is de dag dan ben je de dag aan het overkomen. De, de dag overkomt jou, als het ware. Dat is een en heel dat, verschil. Ja, dat is zo'n groot verschil. Ja. Uh, het gaat er echt om dat wij als scheppers binnen in onszelf aanwezig zijn, als wezens van origine. En dat kunnen we doen door de grondtoon neer te leggen. En um, ik heb daar toen al iets over gezegd. En dat, kan je, dat kun je op heel veel verschillende manieren. Kun je dat natuurlijk doen. Dat doe je op je eigen manier uiteindelijk. Ik inspireer alleen te, door te vertellen hoe ik dat doe. En ik doe dat. Um, uh, heel bewust door een keuze te maken van um, eerst een moment van stilte in mijn systeem op te halen. Dus het, het spreken, wat ik uh, veel doe natuurlijk om, om ook verbaal uh, de informatie op gang te brengen, om dat niet te doen, om in de stilte te zijn. En ik uh, doe dat meestal al als ik wakker word. Ik word wakker en ik besef direct ogenblikkelijk dat ik er ben. Mm -hmm. En in het moment dat ik er ben realiseer ik mij dat door mijn ogen dicht te houden... En ik ga mijn hele lichaam, van mijn schedel tot aan mijn voetzolen, dat ga ik voelen. In een flits. In het begin deed ik dat heel erg per deel. Hè? En hoe meer je dat doet, hoe minder je dat allemaal in details hoeft te doen. Ik, ik besef dat ik met, met mijn wezen aanwezig ben in het lichaam in die dag. Ik hou mijn ogen dicht... En ik spreek met mezelf een aantal dingen af. En dat is als eerste dat ik observeer dat ik op de aarde aanwezig ben. Dus ik heb het voorstellingsvermogen in mezelf paraat dat ik op de aarde aanwezig ben. ik observeer dat ik op een prachtige levende bibliotheek aanwezig ben waar het water stroomt, waar de dieren zijn. Ik hoor de bladeren ruisen. ik voel de wind in mijn gezicht. Dat gaat allemaal in een flits. En in dat moment besluit ik wat ga ik van deze dag maken, waar gaat het om. Gaat deze dag erom om er weer een leuke dag van te maken en allerlei gesprekken met mensen te voeren en dan het eind van de avond uitgeput in bed te gaan liggen? Of gaat deze dag erom dat ik gewoon met een heel veel vreugdevolle aan aanblik hier kan zijn en eigenlijk niet eens iets hoef te doen, maar het besluit neem dat het allerbelangrijkste is dat ik er ben? En dat doe ik. ik. Ik inspireer mezelf nagenoeg elke dag hoe groot en dankbaar ik mag zijn dat ik hier als mens ben. En dat is iets wat we allemaal te weinig doen. Dus we gaan met onszelf afspreken dat we een grondtoon neerzetten en dat kan een gedachte zijn die uiteraard voortkomt uit het gevoel. En als je die gedachte al aan de kant kunt zetten, je kunt al in het moment voor de gedachte aanwezig zijn, dan voel je uit je gevoelsbewustzijn, voel je de impuls naar voren komen van dit is wat deze dag voor mij in petto heeft. En als dat niet naar voren komt, blijf je gewoon in stilte en dan spreek je gewoon af van en het is er al. Ik eh, haal zelf iets heel sterks naar voren, altijd wat voor mij heel goed werkt. En dat is dat ik eh, de afspraak steeds weer maak om in contact te zijn met de andere mensen. Hmm. Om in contact te zijn. En dat ik dat doe, niet omdat eh, daar een reden achter zit eh, om die anderen iets te brengen, maar vooral ook om zelf te kunnen ontvangen. Dus hmm. ik kan pas iets geven aan de ander als ik mijzelf openstel om te ontvangen. Dus ik kijk ook heel veel in mensen hun ogen, niet alleen om te geven, maar ik... ...ben ook in afwachting van wat mag er binnenkomen. Want ik weet dat ik de tegenovergestelde, degene die ik tegenover me heb... ...dat dat dus een afspiegeling is van het albewustzijn... ...en dat uit die ogen, uit die ziel, naar mij toe ook informatie kan komen... ...die mij inspireert. Dus ik, ik spreek met mezelf af, vandaag is een dag waarin er weer allerlei mooie, nieuwe activaties plaats gaan vinden. Ik sta open als een wezen hier in een menselijke gedaante. Ik draag de oorspronkelijke coderingen bij me mee in het emotionele bewustzijn, waardoor mijn spirituele bewustzijn open staat om met iedereen in contact te zijn. En ik maak daar geen onderscheid tussen leuk of niet leuk, alles wat er is, is er. Dus ik ben in het moment alles wat ik mij kan voorstellen vanuit mijn gevoel. En... In sommige gevallen zet ik ook echt een centerpoint neer. En dus dan ga ik, stel je voor, we hebben allemaal bepaalde dingen te doen. Je gaat naar je werk. Of je hebt een dag waar je met vrienden of vriendinnen op stap gaat. Waar gaat het dan om? Ga je dan een leuke dag starten om, om met elkaar op stap te gaan? Of gaat het om de afstemming met elkaar? Om samen te zijn? En dat is wat ik me voorhaal. Deze dag brengt weer heel veel nieuw samen zijn ervoor. En in dat samen zijn realiseer ik mij dat het samen zijn, de kronieken zijn, van waar wij vandaan komen. De verbinding. En dan is de vorm totaal niet belangrijk, hoe zich dat uitpakt. Het gaat om de inhoud. Dus ik haal steeds naar voren hoe dankbaar ik ben. En dat is de manier hoe ik dat doe. Ik vertaal dat nu met woorden. Mm -hmm. uh, maar dat kun je allemaal op je eigen manier natuurlijk doen. Het gaat om aandacht aan het begin mm -hmm. van de dag. Ja. Want dan heb je hele mooie gesprekken. En dan is er ook geen uh, hurry hurry. Dan is alles is heel rustig en open. Absoluut, het is ongelooflijk verschil en ook een hele mooie verdieping trouwens die je hier nu uh, aan geeft. Ja, dat was een mooie tip die Martijn gaf. Ik uh, hoorde hem voor het eerst iets van een jaar geleden en ik ben er sindsdien mee aan het experimenteren gegaan. En in het begin, uh, ja sporadisch, ik vergat het ook eigenlijk heel vaak, maar uh, inmiddels doe ik het zo'n 4, 5, 6 keer per week. En bevalt me uitstekend, want wat ik merk is op het moment dat ik dat doe, dan, uh, ja, dan bepaal ik eigenlijk hoe de dag gaat. Dat is echt heel bijzonder. De wereld die mag in het bult vallen, maar ik voel me zoals ik uh, ja, uh, heb, heb, het heb neergezet zeg maar, in de ochtend. Dus dat, uh, ik zal nog even iets meer vertellen over... Uh, ja, wat ik dan doe feitelijk, hè, los van wat Martijn zegt, je hele lichaam voelen en het, en het moment van wakker worden pakken uh, en wat ik eigenlijk de, de opdrachten die ik geef, uh, uh, Martijn zegt dat het heel belangrijk is om je jezelf voor te stellen als galactisch wezen en dat je persoonlijkheid, uh, ja echt je persoonlijkheid is zeg maar een onderdeel van de matrix en dat uh, je galactisch wezen dat dat niet is dus dat is het het hoofdonderscheid wat je maakt dus die doe je ook in de bekrachtigingen uh, en ook in de ochtendbekrachtiging dus dan uh, ik zal even zeggen wat ik dan zeg je kunt daar uh, Martijn heeft daar zijn eigen varianten op maar dit is een beetje uh, ja, dit is een beetje zoals ik het doe en daar kun je mee spelen Martijn die moedigt ook aan om daarmee te spelen nou ik heb er dit van gemaakt en dat is dus ik uh, ja, wijk niet eens heel erg af van wat Martijn zegt, maar ik zeg dan van, nou, als galactisch wezen, een representant van al het leven in het multiversum, een legitieme houder van dit cyberbiologische lichaam, geef ik de opdracht, de galactic command, om, nou, van alles en nog wat. En een van de dingen die ik dan in de ochtend doe, is dat ik... Uh, uitspreek dat ik de opdracht geef om betekenisvolle ontmoetingen te hebben en sinds ik dat doe ja heb ik dat ook eigenlijk. En dat had ik natuurlijk daarvoor ook wel, maar ik merk wel dat het intensiveert op het moment dat ik dat echt uitspreek. En ook op het moment dat ik me ja, uitspreek, dat ik me energiek voel en krachtig en uh, al dat soort dingen. Dan mag de wereld echt in een bult vallen en soms gebeuren er echt uh, hele turbulente zaken. Maar het bijzondere is dat ik merk dat als ik uh, ochtends die zo'n uh, bekrachtiging heb uitgesproken, dat de dag ook daadwerkelijk gaat... Uh, Zoals ik hem heb uitgesproken. Ja, ondanks van allerlei bewegen om me heen, voel ik mij toch zo. Dat is heel bijzonder. En uh, ja, iets anders, uh, wat ik er zijn verschillende dingen die ik daar ook mee doe. Daar zal ik de volgende keer iets over zeggen. Onder andere iets met de stoffen aanmaken in je lichaam. En uh, dat heeft hele bijzondere resultaten. Bijvoorbeeld dat ik, uh, zoals ik hier sta, al 34 dagen op water leef. Heb ik niet zo gepland, had ik ook niet verzonnen. Uh, maar het is wel zo. Dus daar zal ik de volgende keer iets meer over vertellen. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Geef dan even een duimpje op YouTube. En uh, als je meer van deze video's wil zien, uh, abonneer je ook even op mijn YouTube kanaal. Dus heel graag tot een volgende keer. Zie je aan de andere kant.